Keep up the good work and once again, congratulations. Hoi, ik ben Ika en ik ben vandaag in de gemeente Ede voor de Food Battle. Want ik ga op zoek naar mensen die misschien nog wat klikjes in huis hebben. Wij gooien met z'n allen namelijk per huishouden gemiddeld 50 kilo per jaar aan voedsel weg en dat is natuurlijk veel te veel. Omgerekend 150 euro per jaar en ik weet dat je daar wel wat leukere dingen mee kan doen dus ik ben enthousiast. De levensduur van mensen wordt heel sterk bepaald hoe je eet en hoe je beweegt.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 Wat hebben jullie hiervan geleerd en wat vond je het leuk? Als je hiervan leren is dat je goed zorg draagt en dat je ook voorzichtig doet met de spullen van de plantjes. Kijk wat je met minimale middelen kan bereiken. De kinderen vinden het leuk en ze leren ontzettend veel. Door structureel voedselonderwijs is ieder kind in Ede voedselvaardig.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 Als je over voedsel praat in Nederland, moet je hier zijn.